Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. In Gods rust leven is essentieel om van het leven te genieten. Ik geloof dat een van de sleutels om in rust te kunnen leven is door elke dag kleine stapjes richting die rust te nemen. Hier 7 tips die je kunt gebruiken om een rustiger leven te ontwikkelen. 1. Wees selectief met hoe je je tijd besteedt. Misschien probeer je zoveel dingen tegelijkertijd te doen dat je uiteindelijk niets doet. Het haasten is het vlees dat probeert meer te doen dan dat de Heilige Geest je leidt om te doen. Laat je leiden door de Heilige Geest. 2. Wees voorbereid om netjes nee te zeggen. Soms nemen we taken op ons omdat we ons ongemakkelijk voelen daar nee tegen te zeggen. Vraag God om je de woorden te geven om nee te zeggen als het nodig is. 3. Weersta de geest van uitstel. Gods woord vertelt ons dat we zelfdiscipline moeten uitoefenen. Doe hetgeen wat je weet wat je moet doen nu, zodat je volop kunt genieten van je tijd van rust. 4. Verwijder belangrijke afleidingen. Als je weet dat je gevoelig bent voor bepaalde afleidingen, zoals tv kijken, stel dan bepaalde regels voor jezelf. 5. Stel de juiste grenzen voor onderbrekingen. Het leven zit vol onderbrekingen, maar je kunt leren om grenzen te stellen die je helpen om deze op een gezonde manier te beheersen. Zoals tijd inplannen waar je gewoon lekker kunt doen waar je zin in hebt. 6. Pas je leven aan. Vraag God om je out-of-the-box manieren te laten zien hoe je tijd en moeite kunt besparen... Bijvoorbeeld, als ik geen tijd heb om de afwas te doen, gebruik ik papieren borden. 7. Bid en luister Als je ziet dat je plan geen rust produceert, ga dan terug naar God. Bid voor rust in het nu en voor wijsheid om veranderingen aan te brengen die je leven ten goede komen. Bottomline is om van rust een prioriteit te maken. Neem concrete stappen in die richting en laat God je iedere dag leiden naar zijn perfecte rust dat al het begrip te boven gaat. Laten we samen bidden. God, leid me naar uw rust die alle verstand te boven gaat. Laat mij de dagelijkse stappen zien die ik kan nemen om in uw vrede voor mij te gaan. Amen.